Goedendag, welkom bij wederom een klein demonstratiefilmpje over een van onze producten bij LeboRent. De LED prikkabel. Een kabel die gebruikt wordt op allerlei verschillende evenementen. Wij verhuren LED prikkabels waar je het voordeel hebt is dat er natuurlijk heel weinig energie gebruikt wordt. En je hele lange afstanden kan afleggen. Dit is zo'n voorbeeld. Een combinatie van wit en gebroken wit. Een van onze producten. LED prikkabel bij LeboRent. Bedankt voor het kijken. Tot ziens. Tot de volgende keer.